We zijn hier op de warmste week van Studio Brussel en wij gaan even naar jongeren vragen welke acties zij allemaal op poten hebben gezet en of zij, eens ze eenmaal terug thuis zijn, ook warmte gaan verspreiden in andere mensen hun leven. Ik sta hier bij Hanne en zij heeft een uh, actie opgezet, dat heet Sewing for Life. En uh, Hanne, jij maakt dus allerlei dingen zelf en je gaat die dan verkopen? Ja, um, ik sta op de markt in de foldendienstag niet te verkopen. En hoeveel geld hoop je van uh, op te brengen? Uh, vorig jaar heb ik ook meegedaan, dat was iets van een 300 euro, met kleine dingetjes te verkopen, dus ik hoop dit jaar iets meer. En uh, naar waar gaat die geld? Uh, naar de Klinicaans België. Doe je ook andere dingen doorheen het jaar om uh, andere mensen of geld in te samen? Met Unicef op de Boekenbeurs, Boekenbeurs in Antwerpen mee geholpen. En, ja, dat was ook deels voor school. Met nog een paar andere vriendinnen Dat wij daarmee flyers gaan uitdelen en weer ook toen kalenders verkocht en zo van die dingen. Ondertussen sta ik hier bij Olivia en Emilia en zij hebben een skateactie gedaan. Wat was dat precies? Um, wij zijn van Leuven naar Boom geskait en terwijl hebben we koekjes verkocht. Cool. En uh, hoe ver is dat dan skaten? Um, ongeveer 40 kilometer. En uh, jullie hebben ondertussen koekjes verkocht. Hoeveel heeft dat opgebracht? Um, ongeveer 130 euro. 180 euro. En zijn het lekkere koekjes? Ja, superlekker natuurlijk. En waar gaat uh, het geld naartoe? Um, naar een VZW in Leuven en dat heet Recht op Migratie. ondertussen bij Stijn en hij uh, doet mee aan de actie Workout for Life. Workout for Life, wat is dat precies? Workout for Life, dat is een training die wij georganiseerd hebben met onze leden. Uh, waarbij dat ze zichzelf moesten laten sponsoren en een aantal bedrijven die we gecontacteerd hebben of die zo vrij waren om ons te sponsoren. En uh, afhankelijk van hoeveel rondes ze onze atleten konden volmaken uh, werden zij per ronde gesponsord door x aantal, uh, voor x aantal euro's. En het totaal pakket dat was uh, het bedrag dat we bij je gekregen hebben. We hebben 2000 756,5 euro bij gekregen. Dat is wel de moeite en waar gaat dat geld naartoe? Uh, dat geld dat is, uh, dat wordt gegeven aan de VZW Fair Play uit uh, Peru. En uh, de rest van het jaar, want nu is het de Warmste week, maar je hebt ook natuurlijk de rest van het jaar. Doen jullie dan nog dingen uh, om andere mensen het leven beter te maken? Ja, uh, wij, wij doen twee dingen: wij zamelen dopjes in voor blind honden. Uh, door heel het jaar en uh, we hebben ook een, een recyclagecampagne gehad waarbij we oude, oude computers enzovoort gingen ophalen en ruil voor de kilo's kregen we dan een vergoeding die wij ook uh, overmaakten aan Fairplay. Ik sta hier bij Lorenzo van Studio Brussel en hij regisseert de acties die hier allemaal binnenkomen en kijkt of ze op de radio even kunnen komen. en Lorenzo, uh, heb je zo favorieten bij de acties die hier al zijn gepasseerd? Het woord favoriet uh, zou ik niet gebruiken, maar er is wel een actie die mij is bijgebleven. Uh, en dat was een dagopvangcentrum voor Anders Valide, die een strijkatelier, een pop-up strijkatelier hebben georganiseerd. Uh, daarmee heel veel geld opgaat uh, En dat waren dus heel veel, veel gehandicapten die een dag lang de strijk van andere mensen hebben gedaan voor het goede doel. Fantastisch, dat is mij bijgebleven. Music for Life is volop aan de gang en er zijn heel wat mensen die andere mensen een hart onder de riem steken door heel veel geld te doneren aan goede doelen. En dat mag wel, want het weer is hier een beetje uh, donker en grijs en guur. Maar het is gelukkig wel warm. De warmste week. jongens, jongens. Fantastisch.